Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik iets superleuks doen, maar het is natuurlijk een beetje moeilijk in deze tijd. Nu hebben we eerder vakantie soort van en daarom vervul je soms een beetje. Dus daar heb ik een paar ideetjes op bedacht. Ik ga Maria en Jozef en Baby Jezus maken. En heb je natuurlijk klei voor nodig. En dan gaan we zo beginnen. Nou, ik heb ze al een beetje gemeden, want dat moet natuurlijk, want deze kluis is een beetje hard soms. En dus ja, nu ga ik beginnen met Maria om te maken en daar heb ik super veel zin in. Dus ik heb al een hoofd gemaakt met um, deze kleur, dacht ik. Dat vond ik een goede kleur en een beetje blauw en een beetje haar. Doe dan het haar, maak ik een klein vormpje en ik heb van deze uh, dit soort dingen, en dan kan ik een beetje de vorm erin zetten. Ik heb een beetje hier zo'n scheiding gemaakt en dat doe ik er dan op. De achterkant maakt niet zoveel uit, want daar komt nog een ja, een ding. Ik heb heel veel een schaduw erbij gepakt en kan ik even dit stuk eraf knippen, want als de sluier er overheen gaat dan is dat heel bol en dat ziet er, voelt ik niet zo mooi. Zo ziet ze er nu uit en uh, nu pak ik een beetje donkerblauw. Die ga ik een beetje plat maken. Dan ga ik een beetje de uh, vorm inknippen. En dat het een mooi geheel wordt nu ga ik hem erop doen oké okay, ik heb de sluier staat erop en nu kan ik naar nou de onderkant die heb ik al een beetje in vorm gemaakt je moet gewoon een beetje rollen en een beetje zo en dan kom je wel uit en dan doe ik die er nu onder en dan probeer ik hem een beetje aan vast te maken. Maar als je dit ook doet, is het wel handig als je de sluier een beetje open doet. Dat je hier nog de armen kunnen als je die maakt. Dat die dan eroverheen gaan. Dus ik heb hem zo gemaakt. En nu ga ik bezig met de handjes. Want dan ja, moet natuurlijk. Nu ga ik met dezelfde blauw als je wil. Maar ook met de andere blauw of andere kleuren. Ga ik gewoon een klein balletje maken. En dan een beetje zo, een beetje een ovaal rondje maken. En die stop ik dan hier zo. En dan maak ik hem hier achter vast. En dan doe je de slijger overheen dan zie je niks van wat er is gemaakt. Dan maak ik nu de andere. En dan heb je deze, zo. En nu pak ik dan de kleur huidskleur die wij gebruiken. Dus deze een beetje die zit bij de roze pakketje. En dan zo en dan een klein beetje ja, ook gewoon eigenlijk balletjes van maken. En nu maak ik een beetje de onderkant plat zoals je zag dat ik een beetje mee bezig was. Want dan kan die als die in de oven is geweest een beetje, ja, dat kan die staan. En nu heb ik van deze dingetjes en. Ik doe met dit kleine balletje maak ik een beetje streepjes om het een beetje ja, een jurkje in te maken. Nou, zo is die geworden. Maar nu moet ik natuurlijk de ogen en een mond maken. Dus dan doe je gewoon met het weer met het kleine balletje. Maak je gewoon een paar gaatjes. Nu ga ik deze dus met het mondje. Ga ik gewoon een beetje hier zo een beetje induwen. En dan pak ik ook zwart voor. En die kan ik ook uitrollen. Dus die plak ik dan in dit soort gat die ik heb gemaakt. Voor een beetje als voorbeeld. Nou, dit is ons uitresultaat. Ik heb hem af. En ja, hij ziet er wel best mooi uit. <laughs> en uh, <laughs> ja, hij is klaar. Ik ga met Jozef beginnen. En, en dan maak ik nu alles weer even klaar. Zoals ik eerst ook bij Maria heb gedaan. Ik pak bruin voor de baard. Dus die puin maak ik dan helemaal glad. Oké, okay, nu ga ik de onderkant maken, dus een lichaam. En dat heb ik, doe ik op dezelfde manier als bij deze. Ik heb hem iets langer gemaakt dan Maria, maar ik Boucher, ik het hoeft niet per Want hij heeft het lang baard. En die stop ik eronder, dat is soms een beetje moeilijk. Maar... En dan doe ik de baard eroverheen. En nu ga ik zich met de handen, want dat heeft hij nou natuurlijk wel nodig. En dan maak ik die baard eerst nog helemaal ja, zo aan vast. Want dan kan ik hem beter de armpjes eroverheen doen. En nu ga ik met deze een beetje weer die strepen erin maken. Weer een beetje plat maken aan de onderkant voor de zekerheid als die, ja als die opgedroogd is, gaat vallen. Voor Baby Jesus maak ik drie uh, kleine bruine bolletjes. Oké, okay, ik heb de vier bolletjes nu gemaakt. Die zet ik gewoon in de vierkantjes voor, maar dan iets langer zo. Beetje zo en rechthoek. En dan ga ik nu met deze ga ik een beetje plat maken. En dan ik, heb ik nu zo'n klein bakje gemaakt dus nu ga ik even de pootjes erop zetten. Oké, okay, en nu ga ik, heb ik zo'n ding, dan kan je zo een beetje doe ik dan geel in, want stroos weet natuurlijk geel maar couché, maar het maakt niks uit, je kan ook heel veel, ja, fantasie hebben. Dus die stop ik een beetje in, maak het een beetje plat, dat het niet veel eruit komt. En dan stop ik deze zo erin en dan ga ik typen. Zie je, het komt heel een beetje uit. En nu heb ik een beetje van dit, het hoeft ook niet te lang, want ja, het is best klein dus ja. Dus dan ga ik nu dit een beetje eraf halen, dat is niet een heel goed scherp ding, maar het werkt wel. Lukt ook een beetje eraf, het hoeft ook niet per se heel netjes, het is Oké, dus ja. okay, en nou ga ik dit stro, een beetje uit elkaar, maar dat hoeft niet per se. Die leg ik dan hier zo, zo neer, dat het een beetje uit de voederbak komt. Ik heb nu al het stro zo erin gedaan. En dan hang ik, laat ik het nu een beetje hangen naar buiten. Maar dat hoeft ook niet per se. Ik kan ook een beetje omhoog. Dat doe ik een beetje meer. En ja, dan is dit het uitrest van de voetenbak. Nu doe ik ze in de oven 15 minuten op 120 graden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ciao!